Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de podcast van de kinderbijbel van bijbelshandboek.nl De vorige keer heb je geluisterd naar het tweede deel van het verhaal over Abram. Abram en Sarai waren toen door de farao het land uitgezet. Weggejaagd uit Egypte, omdat Abraham had gelogen over Sarai. Weet je dat nog? Toen Abraham en Sarai uit Egypte terugkwamen, waren ze heel erg rijk ze hadden veel dieren heel veel dienaren en zilver en goud ook lot de neef van abraham die was ook steeds rijker geworden en ook hij had veel schapen en geiten al die dieren moesten natuurlijk wel bij elkaar blijven en niet weglopen daarom hadden abraham en ook lot herders die op de dieren paste herders zorgden ervoor dat de dieren bij elkaar bleven en dat ze genoeg te eten en te drinken konden vinden. Maar Abraham en Lot hadden samen zoveel vee, er waren zoveel schapen en geiten, dat er eigenlijk niet genoeg land was. Te weinig land, en dus ook te weinig gras en water voor alle dieren. Dat was een groot probleem, en daardoor kwam er ruzie. Ruzie tussen de herders van Abraham en de herders van Lot over het gras, over de waterputten en over waar ze hun tenten konden neerzetten. Abram wilde dat helemaal niet en hij zei tegen Lot «Laten we toch geen ruzie maken? We zijn toch broeders? We zijn familie! Kijk eens om je heen, Lot. We kunnen wonen waar we maar willen. Waar zou jij willen wonen? Laten we uit elkaar gaan. Als jij naar links gaat, zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, ga ik naar links». Lot mocht dus kiezen van Abram. Lot keek eens goed om zich heen en zag in het oosten de vlakten van de rivier de Jordaan. En hij zag ook dat daar genoeg water was en het was haar groen. Alles groeide goed. Het leek wel op een tuin van de Heer of op het mooie Egypteland waar ze waren geweest. Lot koos ervoor om daar in de Jordaanstreek met zijn vrouw en twee dochters te gaan wonen. Toch had Lot niet zo brutaal moeten zijn, hè, om als eerste te kiezen. Zijn oom was toch veel ouder? Hij had Abram dan toch als eerste moeten laten kiezen? En waar koos Lot voor? Voor de rijkdom. Hij hield helemaal geen rekening met Abram. Hij koos heel duidelijk alleen maar voor zichzelf. Als dat maar goed afloopt. Hij ging dus wonen in de vallei van de Jordaan, in dat prachtige gebied, vlakbij de stad Sodom. Later woonde hij ook in deze stad. Maar weet je wat de Bijbel zegt van deze stad? Er staat en de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen den Here. De mensen daar waren dus erg slecht. Ze deden alles wat de Heer verboden had. Amram ging met Sarai in Canaan wonen. Ze voelden zich nu wel wat eenzaam. Ze hadden nou geen familie meer om zich heen en ook nog steeds geen kinderen. Toen zei de Heer tegen Abram, Kijk eens om je heen, Abram. Kijk naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Het hele land dat je ziet, alles zal ik voor altijd aan jou en je familie na jou geven. Ik zal van jou een groot volk maken, zo ontelbaar als het stof op de aarde. Kom, trek rond door het hele land, want ik zal het aan jou geven. Weer beloofde God hele mooie dingen en Abraham werd daar gelukkig weer wat vrolijker van. Hij trok met Sarai en al zijn mensen en dieren het land door en hij kwam bij Hebron, bij de eikenbossen. De heilige eikenbomen van Mamre staat in de Bijbel. Daar werden de tenten opgezet en daar gingen ze wonen. Abraham bouwde daar zijn derde altaar voor de Heer, omdat hij ook hier de Heer wilde bedanken voor alles. In de Jordaanstreek waren veel koningen aan de macht. Bijna elke stad had een eigen koning. Die koningen die kregen ruzie. En er kwam oorlog tussen een groep van vijf koningen en een groep van vier koningen. En zoals altijd met oorlog werden de steden geplunderd, helemaal stuk gemaakt en er vielen veel doden. Er werden ook veel mensen gevangen genomen. Ook Lot. Lot werd ook gevangen genomen. Oh nee, en Lot dacht nog wel dat hij het zo slim had aangepakt. En hoe dat verder afloopt hoor je de volgende keer. Luister je dan ook weer? Tot dan!